En de winnaar van de giveaway is Koning Gamerboy, SNL man strijder en gefeliciteerd. Hey, wat strijders. Je ziet toch, we hebben onze pet weer aan. Je we hebt gezien aan dit Titel. Vandaag gaan we YouTube bespreken en vandaag is Plog aan de beurt. Plog? We gaan vandaag jou pranken. Je weet het, toch, we gaan zeggen, ik heb zijn hoofd al gezien. Nooit gezien eigenlijk, maar gewoon zeggen, want ja, ik heb zijn hoofd gezien. En ik ga zeggen, je bent koude lelijk. Sorry, ik heb, ik heb nooit eigenlijk je hoofd gezien, maar, want hij lijkt op een R, je ziet hier, je weet toch, hij lijkt gewoon op een fucking R. Mooi, we gaan bellen, 3, 2, 1. Moetje, ik zie nu naar de intro, maar like, abonneren, of je... Je kakkeboekje. Ja, toch! <middels> Oké, okay boys, we gaan hem nu bellen, je weet toch. Yo, plog. Yo, Adam. Yo, man, dat is goed. Ja, maar dat gaat zeker weten goed. Ja, goed, goed man. En hey, blog, voila. Ik, ik heb uh, van uh, Luca, bro, yeah. een X-gamer. Ik heb jouw hoofd ja. gezien. Mijn hoofd? Je bent k bro. Je lekt echt op het <lacht> ey ja. Ik ben serieus <lacht> met jou. Wat me de fuck zeggen we, hè? Bro, in deze. Hoe de fuck heb ik boven? Ik heb het eens ja bro, maar die hebben foto's van jou, met het uh, gesprek was het, of ik je niet, gesprek ofzo, ik weet niet wat het was. Hebben dat gestuurd aan mij? Bro, je bent koude lelijk, jij lijkt echt op een eind, echt man, nu begrijp ik het. Bro, ik ben die het eind wat denk jij? Ja bro, je bent koude lelijk, ik zeg het gewoon, echt waar. dat dus mijn kont gaat iets knappen, mijn kont gaat iets knap bro. Joh, uh, mijn piemel is gewoon jouw hoofd dus. Maar mijn piemel is langer dan die van jou. Dus dat is het verschil tussen jou en jou. Mijn kont gaat iets knapper dan jou. Dus uh, begin even via die grote Bek veel. Heel oh, rustig te vader, houden. Zou je Plog? Hey, hey, niet hoeren met mij, ja. is <lacht> zo? Anders ga ik jouw kontje neuken. Oké. Okay. Nou, oh, gezellig, kom maar. Hey, hoe moet je. Hey, blog, ik ben serieus met jou. Je bent koulo lelijk. Ik blijf het zeggen, echt waar. Bro, bro, hoe de fucking een foto aan mij ten eerste? De tweede. Ja, ik de, zeg het woord en, niet en de één derde, keer, ik zei ik je bent kouloe lelijk, Bro, bro jij, jij zegt yo, ik wil even spreken. En dan kom ik eens dit. En dan is dit met dit, uh, met, met, met ik dat. Ja, maar bro, het is de waarheid, je bent kouloe lelijk, sorry. Ik moest dit bro. uitraken. raken. Maar je vraag je dat even jezelf horen. Ja, bro, ik ben kouloe lelijk, bro. Ik ben kouloe knap, wat zeg ik nu? Oe, knap, knap oh. Jongen, als ik een hond had, jongen, die zou. Zal... Die zou eerder van mij gekozen hebben dan die van jou. Eh ja, bro, fuck you. trap die hond gewoon weg. Ik heb hond, bro. Ik heb een kat. Dat is beter, man. Plog, <lacht> oh, well, well, well, blog. Sorry bro, maar ik, ik, ik, ik, ik kan dit niet te ver gaan. Dit is een videoprank. Wat <lacht> is al man? Wat de fuck is dat? Oh, nee bro, maar je had het ook gewoon door, man. Ik, ik, ik weet niet bro. Ik, ik, ik wist wat ik hey, je zeggen. Geef me ook git deze. Yo, pog, ik Plog, ik de de heb man, jou man, echt man, nooit man. gezien. Holla, ik ben serieus. Ik heb jou nog nooit in echt gezien. Ze ja, hebben ja, tegen ja, mij gezegd: man, Zeg man. dat tegen Plog. Van Plog kan je wel een beetje para van mij. En je begon wel boos te worden. Ik heb het wel echt. Alleen je begon wel ook anders Ja, te ja ik wel een beetje nog in, eigenlijk. Ja, ja alleen, dat kwam ook zo'n beetje. Mooi, Plog. Je mag de outro doen. Like, abonneer of. Jullie falers. Wat? Hoezon? Goed, goed. Kijk, dat woord <laughs> Opnieuw. Boys, goed, opnieuw. Nee, nee, opnieuw. Zeg. Uh, goed. Hoerkit, zeg like, abonneer, of... Oh, like, of abonneer, of... Willy, Willy, je bent echt een hoerekeet. Nu weet ik echt dat je een Like, abonneer, of... Code. Code, code, niet goa, goa. Wij is dat koot. vertalen, man. Hoerekeet. Boys, bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te liken, te abonneren, of code. Want dit is hoeers ook aan dit antwoord doen, man. Je weet toch, we zien jullie bij de volgende serie, man. Jeetsel.